Stel je voor, je woont in een wijk waar iedereen elkaars groene stroom verbruikt en deze stroom inzet als ruilmiddel voor bijvoorbeeld een brood van de lokale bakker, de wijkzorg voor je hulpbehoevende moeder of een lokale buurtbarbecue. Groene Wijkstroom .nu maakt het waar. Hoe? Door de huidige situatie te veranderen. Steeds vaker kiezen mensen ervoor om zelf energie op te wekken. Maar niet al deze stroom wordt verbruikt. De onverbruikte stroom stroomt de wijk uit. Niemand weet waarheen en om hoeveel stroom het gaat. Met een groot verlies ervan tot gevolg. Groenewijkstroom.nu maakt lokale groene stroom zichtbaar. Zodat je ziet op welke moment er veel aanwezig is en iedereen het kan gaan gebruiken. De lokale stroom blijft in de wijk en gaat niet verloren. En met alle lokale groene stroom die je verbruikt, krijg je een valuta die je uitgeeft in je eigen wijk. Waardoor deze verandert van een omgeving waar winkelleegstand en grote ketens domineren, naar een wijk vol lokale ondernemers met lokale producten. Een wijk die beter is voor het milieu, met veel sociale interactie en waar levendigheid en diversiteit de boventoon voeren. De techniek is er. Nu de volgende stap. Een pilot in een testgebied. Daarvoor hebben we veel zon, wind, maar vooral jou nodig. Zodat dit werkelijkheid wordt. Help mee!